Het Pinkpop-icoon. Twee zalen, heb ik net gehoord. Uh, Eén hier. Kun je er nou eens meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk gemaakt. Uh, in Begin jaren 1773 is gemaakt door een collega van Jan Weertsen, de tekeneer. Bert Abel uit Eindhoven. En dat is eigenlijk gewoon als pop getekend. En wie 35 jaar Pinkpop. Ze dacht van, hé, we eens een, een echte pop maken. En dat is ze dus. En allerlei rommelmarkten afgegaan. Want de handjes moeten zo. En niet zo, hè, toen een gezichtskop, want dat moet get groter zijn dan de pop. En dan houden ze nog klein uit, dan hebben echt ogen van een etalagepop. Dus gans grote erin gezet. En toen, ja toen begon ze te Nu En hoe ligt net, Gerber, je ook een pingpop icoon Kunt je dat eens toelichten? Nou ja, toevallig wordt het zo dat uh, in 1970, het eerste Pingpop net in de filmcamera, ik denk dat ze gaat je het Frank ja, we zien dat ze op de bühne koos, en dat uh, vijf jaar daarna nog, dus uh, allemaal die films opgenomen. Dus je hebt eigenlijk uh, geschiedenis geschreven met Pingpop. Ja, op die manier wel, met, met trots zit veel zong van, die allemaal die opnames, vier zijn het enigste uh, popfestival ter wereld, hoe vanaf de eerste uh, uitgaven bewegende beelden in kleurzin. Niet voor Paul McCartney. Nee, niet zo ding. Ramstein. Richtig. En <laughs> Red Hot Chili Peppers. Dank voor Ramstein. Ramstein, ja. ja. Paul McCartney en uh, dat is allemaal van de oude dat is Niet van mijn generatie. Houd ik niet van. Ja. Het eerste keertje, gefeliciteerd. Dank je, dank je. Wie vult dat? Ja goed, geweldig, opgelucht. En dan ook nog door Mr. Pinkpop hemzelf. Ja, ook leuk. Ja. Mooie bijkomstigheid. Ja, leuk. Wachten waard geweest? Ja, altijd. Hè. En dan mag ik naar Pinkpop. Het eerste keertje verkocht naar de rug. Blijft dat altijd een speciaal moment? Dat is... Dat is uh... Ik kan me nog herinneren, oh, het eerste keertje dat ik ooit verkocht voor een concert van Prins in Maastricht. Theater de Vrijdorf met een kilometer uh, mensen in de Riestongen. Dat gif. Geef... En ook pingpong. dat geven we altijd een bepaald moment, joh. Dan is de kop voor ons, de kop af. Uh, dit jaar is ook een mooi programma. Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Er zijn uh, zes, zeven mensen de hele jaar mee bezig. En het uh, is ontzettend moeilijk ook dit jaar geweest dat we proberen de balans te brengen in alle dagen voor alle mensen, voor drie generaties. En dan uh, vallen ook sommige groepen af, waarvan ik dan zeg ik tegen de programmakunstier: pot, verdomme, waarom heb je het niet gepakt? We kennen maar 44 groepen hebben, dus dat is een probleem. Pink Head wilt Head wil alle groepen het maximale aantal mensen geven. En dat betekent ook dat we niet, zoals sommige festivals kunnen zeggen, we hebben 150 groepen, want die kunnen ze toch niet zien. Je hebt je Paul niet gestrikt, want dat is toch wel een dingetje geweest, hè, afgelopen week? Dat is afgelopen jaar al, al een punt waar uh, we het over gehad hebben. En als ze, daarom is het altijd heel gevaarlijk als je die drie lidse namen hebt ingevuld, dan kan ik voor in niet bellen, wie want dan heb ik geen headline positie te vergeven. En toch heet het om. Dan moet je een headline positie hebben. Moet interessant blijven om de het Noort toe te laten komen. Maar ook voor dat is moet interessant blijven. Wel een leuk feestje. dankjewel. Hopelijk. Oké. Okay. dankjewel. je wel. Hoe lang stond hier? Um, Gisterochtend. Alle voor half twaalf. Dus ze gaat het worden weer. Dus op binnen 24 uur gestangen. Ja. Die ze de nacht doorgekomen. Koud. Heel koud, ja. Dat heb ze wel? Ja, ik heb ze. Ik kan zeker dat ik naar Pink op 14 die armen zijn in de handen in de kamer, daar dus staat een een één op. Ja, zeker. Heb, heb je dat zelf gedaan, onder of, of, of is dat afgesproken? Ja, en lekt dat iedereen weet dat. De eerste schreef zijn nummer op de en geeft het door naar de volgende. En de mensen van de winkel houden zich er aan, iedereen in de ree. Dat is wel natjes. Maar voor welke band heb ze nou eigenlijk al die keertjes gekocht? Ja, in principe niks speciaals, maar raad dat chili willen gewoon 8 jaar zijn. Die vind ik wel fijn.